We made the news! Yep, ik ben in het nieuws geweest. Alleen niet het echte nieuws, maar gewoon nieuws, nieuws, nieuws. Het <laughs> is een Instagram-pagina, dat zijn gewoon zo heel korte nieuwtjes. Maar tijdens een quarantaine hebben ze ook een serie gemaakt waarin dat ze mensen laten vertellen over wat ze doen tijdens hun quarantaine. En ik ben daar dus ook in geweest voor mijn serie Jan Model. Mijn grootste bezigheid tijdens de quarantaine is flippen tegen mijn computer. A.K.A. animeren. Dus iedereen die hier nu is door Nieuws Nieuws Nieuws, laat dat even weten in de comments. Maar ik denk dat de meeste mensen hier puur gaan zijn door de titel en de thumbnail. Want ja, ik heb dat weer super goed gedaan. Ace it in de titel. En it's not even clickbait. Tijdens deze quarantaine organiseerde ook een vriend van mij, Daryl, elke week één quiz voor onze vriendengroep. En daarin zaten dan zo leuke opdrachten zoals maak deze foto na. En de persoon met de meeste punten kreeg dan een cadeau. Dit zijn bijvoorbeeld een paar foto's dat ik heb nagemaakt. Ja. De top 3. Top 3. Sorry, joh. Nathan. Oké, op zijn op, nummer 1 staat Lucas. mannetje heet haar. Hey, Hé, zeg maar zeker zijn match dat ik de gewoon heb. Ik heb het zwaar uitgehaald, mate. maar het. Maar aan die quiz is gewoon dat je daar zo mee bezig bent en dat je gewoon heel je kamer overhoop gooit. En zoekt naar de juiste kledingstukken of de juiste voorraad dat je moet fotograferen. En dat allemaal super gehaast. Want dat moet binnen de drie minuten zijn. Want anders telt je foto niet of telt uw opdracht niet. Of echt superwijs. Daarnaast heb ik nog wat hilarische dingen tegengekomen over het coronavirus. Zoals de minister van Justitie, Koen Geens, die verantwoordelijk is voor de aankoop van de mondmaskers, die gewoon dit doet op live tv. Is het kwestie van je mondmasker nog goed aan te doen? Ja. Ja. Ik heb ook de indruk dat mijn oren te groot zijn. Allee, dat kan toch niet? Allee, allee, dat is toch echt niet serieus? Kom aan. Ik heb mij zo ziek gelachen de eerste keer dat ik dat zag. Maar, Loki, wel hard dat J.K. Rowling, de schrijver van Harry Potter, hierop heeft gereageerd en hem steunde. Yo, dan zou ik mijn mondmasker ook verkeerd aandoen. Yo, fucka JK Rowling. Yo. Daarnaast zag ik ook deze van Mark Varans. En dat is dat zijn favoriete virus het norovirus is. Mijn favoriete virus is eigenlijk het norovirus. Maar daar moet je wel heel erg van overgeven. Dus als ik mensen niet erg mag, dan dagdroom ik van een beetje norovirus. Horizon. Rise, rise, rise, rise. Nee, nee, we schelden niet meer met tyfus, we schelden niet meer met kanker. Want je krijgt het norovirus, man. En als laatste zag ik ook dit passeren. Maar zelf ja. dat we binnenlaten, binnen laten, hè? Dat is wel een beetje. Als ze zullen dat niet weten. Ah ja, ik weet wel, man. Als ik, ik morgens dat... met schoolkinders neem, met middags met kinderen, weten ze ja, dat maar... niet. Nu gaat ze wel weten, nemen ze uit op ja, tv. Ja. Allee, jong. Allee, jong, als het woont. En dit toont zo mooi aan wat het gezond verstand is in Vlaanderen. Goeien bal, goeie bal. En voor de laatste Jan Modaal, die binnenkort gaat komen, heb ik ook samengewerkt met Dario. Die guy maakt hilarische dingen. Zou ik je anus mogen likken? Studeer goed voor jullie examens als jullie examens hebben. Doe geen domme dingen, amuseer u. En gebruik uw gezond verstand. En abonneer. En kijk een andere video. Gezond verstand.